Nou ja, hier gaat het gebeuren en hier komt het uh, eerste uh, appartementencomplex in Hyde Park. Ik ben Lars van Engelen, ik ben 33 jaar en ik woon uh, in Holland Park, een project wat we zelf hebben ontwikkeld. En ik uh, werk voor snippenprojecten als projectdirecteur aan het project Hyde Park. In de afgelopen jaren heb ik dit bedrijf zien groeien van 4 naar 30 medewerkers. Mijn carrière begon met Campus Diemen-Zuid, een grote kantoortransformatie van 50.000 vierkante meter kantoren naar bijna duizend studentenwoningen. Hierna heb ik gewerkt aan Project Holland Park, een gebiedstransformatie waarbij we 100.000 vierkante meter kantoren hebben gesloopt en er nu 2500 appartementen in aanbouw zijn. Mijn passie is om van niets iets te maken. En in het geval van Hyde Park is dat om van een gedoteerd kantorenpark een nieuwe stadswijk te maken met haar eigen identiteit en haar eigen brand. Het mooie van een ontwikkelaar zijn is dat je een project tot leven ziet komen, resultaat ziet. Daarom woon ik ook in Holland Park. Ik zie hoe de mensen er leven en hoe het gebied zich verder ontwikkelt. Dit geeft mij inspiratie voor nieuwe projecten. Wat ik hoop dat mensen aan mij waarderen is dat ik supersnel kan schakelen en altijd drie stappen vooruit probeer te denken. En ook snel besluiten durf te nemen. Deze draag ik op een positieve manier over aan mijn team, zodat ze met een goed en zelfverzekerd gevoel aan hun opdracht kunnen beginnen. Er is niets mooiers dan het voltooien van een project. Ik geniet er zelf nog elke dag van in Holland Park.